Vlogt wel, kijkers? Ik ben Mirjam, de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Deze video die begint op vrijdag 11 maart um, en die eindigt op uh, vrijdag, ja, de 7 dagen verder, 18 maart. Jezus. <lacht> Het lijkt een beetje op een weekvlog, maar deze is het niet. Want ik heb niet elke dag gefilmd. Maar ik heb wel het een en ander aan elkaar kunnen plakken in deze video. Zodat jullie wat te zien hebben. Uh, zoals je merkt ben ik een beetje positiever. Maar aan het einde van deze video kunnen jullie ook zien waarom dat is. Ik zeg heel veel kijkplezier. Ja ja, daar is mijn matras. Dus ik hoop dat ik vanavond nog lekkerder slaap. Dan normaal. Gisteren ben ik om kwart over negen naar bed gegaan. En ik sliep tot vijf uur morgens. Dus uh, ja, dan kan je wel nagaan dat ik dat soms nodig uh, heb. Ik hoop dat dit ook gaat helpen om mijn blessurepijn te verminderen. We gaan het zien. Ik ga hem even openpakken. Zo. Ik ga hem even openmaken samen met jullie. Nou, daar gaan we dan. Oh, dat is Mooi. We ding, hoor. Emma, hi Emma. Emma, uitrollen. Vijf uur wachten. Oh, nou, kijk nou toch. Er zit gewoon een nestje bij. Welkom in mijn huis. Nou, prachtig. Die gaan we dus even uitrollen. Even, zeg ik. Het loopt Hoppakee! Kijk, en hier hebben we dus wat mes voor nodig, zodat we dus niet in de stof snijden. Het zit goed vastgepakt ingepakt, lekker. Oh, ja. Uh, fijn hoor, zo'n mesje. Heel fijn zo'n mesje. En Als hij uitgepakt is, dan uh, ben je wel toe aan een uh, goede nachtrust. Van boom zit er goed mee in! Nou, hier heb ik dus niks meer aan, hè. Maar ik zie je beetje stuk. Oeh, hoor! Er <slacht> komt nu lucht bij, hè? Oeh, gutte goed, gutte! Oeh, gutte gutte gutte gutte! Ojo! Daar is het al! Mine, Emma. Ik zeg. Welterusten. Cookie heeft ook plezier van Emma, hè, Koek? Dat is even leuk. Ja. The next day. Goedemorgen. Nou, dit was mijn eerste nacht op Emma. En Emma heeft het goed gedaan. Het is zaterdagochtend. Het is 8 uur. Ik was al een uur wakker. Maar. Ik heb de video. De opmerkingen. Op mijn vorige video zitten kijken. En het zijn al twee hele opbeurende opmerkingen. Louise. Die had het over de overgang. Daar had ik nog niet aan gedacht eigenlijk. Want zij zegt in haar opmerking... ...de overgang is niet alleen opvliegers. Dus dit hoort er ook bij. Oh, dus... Uh, ...nou ja, het hebt nu een naampie. Dan, denk ik. Maar goed, Emma gaat mij een goed gevoel geven... ...bij deze overgang. One week later. Hi, Mirjam. Vlogt wel. Kijkers. Het is vandaag donderdag en ik kreeg een bericht op mijn telefoon dat ik afgelopen maandag in contact ben geweest met mensen die corona hebben. Of hebben gehad. Dus dacht ik vanmorgen, laat ik eens een test gaan doen. Drie keer raden wat het is. Ik ben zwanger van een virus. Ik was al een soort van aan huis gekluisterd en nu dus helemaal. En uh, straks om kwart over elf... Ga ik bij de GGD laten testen. Dan maar uh, nog meer in huis vertoeven. Ik heb dus net ook even een officiële test gedaan bij de GGD. Ik had geen flauw benul dat het nog zo druk was. Natuurlijk had ik dat kunnen weten, want ja, er wordt wel gezegd natuurlijk uh, dat de cijfers wel gewoon oplopen. Maar ja, dat zijn dan alleen maar uh, milde klachten, dus geen uh, ziekenhuisopnames. Zo, maar dat stokje, jongens, dat ging echt een mijn neus in. Deze test was niet zo prettig. Kan ik je vertellen, ze dus deden nu ook mijn keel. Dus uh, ja, nou ja, we gaan het zien. Ik moet binnen 48 uur... Uh, ...krijg ik te horen of ik... Ik ben hartstikke positief natuurlijk. Mijn klachten zijn niet zo heel erg hoor, moet ik zeggen. Uh, het voelt als een beetje een verkoudheid. Ik heb een heel klein beetje uh, ja, schrale keel. Ik heb nog wel smaak en reuk, gelukkig. Ik ga maar naar huis, hè, in quarantaine. Zoals dat heet. De next day. Vandaag medium zonder masker. Wat inhoudt, ik heb geen make-up op. Mijn vorige video, jongens en meisjes, daar is super goed op gereageerd. Ik ben zo blij met al deze reacties. En ik weet dat ik hier niet alleen in sta. En ik weet dat er ergere dingen zijn. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik dat een beetje een dooddoener. Want um, voor mij is dit op het moment erg genoeg. Uh, Gisteravond zelfs zo erg dat ik het eh, niet zag zitten. <kling> en misschien kunnen jullie het wel zien een beetje achter mij, maar het is een troep. Uh, ik ben vanmorgen begonnen met twee paracetamol en een dikke uberprufen. Dus ik ga zo meteen even aan de slag om wel even mijn huis op orde te maken. Want ja, ik kan zo niet blijven natuurlijk. Ik moet wel een beetje positief <coughs> blijven. En als ik dadelijk dus uh, mijn huisje een beetje aan kant heb, want ik zal jullie even heel snel er doorheen laten gaan. Kijk, let op, wacht, want ik ben zoals, uh, zoals ik ben, ben ik ook bezig. <coughs> Gelukkig kan ik jullie niet besmetten zo, hè? Let op, ik ga even draaien en dan kunnen jullie heel snel zien, what's going on in hier. Oh, dat is mijn laptop, daar heb ik net dus uh, op gezien dat ik uh, positief getest ben. Rommel, op de tafel, troep. Uh, hier, nou op zich, kijk, dat moet gestoft zijn worden. En daar liggen mijn kussens, uh, die horen dus eigenlijk daar. Nu ik dus toch geen kant op kan uh, en mijn pijn is even gezakt omdat ik uh, medicijn heb genomen, ga ik nu even aan de slag. En dan ga ik zo meteen, want dat heb ik gisteren ook een beetje gedaan, van het zonnetje genieten, maar dan hier. Bij de voordeur zet ik daar de stoel en dan uh, ga ik op die manier maar uh, van de zon genieten. Dus... Ik ga aan de slag even lekker opruimen. Zo. Oh, ik heb ondertussen ook maar even een ander shirtje aangedaan. En uh, nou, uh, dit is het resultaat. Kijk, dat ziet er toch beter uit, jongens. Oh. Zo. Hop. <tus> oh, apparatuur waar ik me. Mijn... Deze dagen mee bezig hou. Oh, die bal dat, die je net zag liggen. Dat zal ik eens even laten zien. Ah, mijn schoenen liggen daar nog. Maar ja, hè, dat uh, moet nog wel een beetje geleefd worden. Hier. Deze bal, dan moet ik me mezelf mee masseren. Die moet ik dan tegen de muur aandoen. Zo. En dan met mijn heup er tegenaan. En dan zo rollen. Dat schijnt... De moeten helpen. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Uh, ik, ga, ik ben klaar met de woonkamer. Ik ben er moe van. Dus, maar ja, ze zeggen een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Nou, een opgeruimd hoofd kan ik wel gebruiken. En ik moet zeggen, de zon die komt beter binnen dan uh, afgelopen keren. Dus daar ga ik even van genieten. Uh even hier. Kijk, ik heb ook een wasje buiten gehangen. Dat ha kleed. Nog meer was. Nog meer was. En nu uh. zitten in de zon. Tot zover mag ik naar buiten. Voor de rest niet. Ik werd ook nog gebeld door de GGD. Nog dat dit gebeurt. Uh, we het uh, we toch om even in quarantaine te gaan en een PCR-test te doen bij de GGD. Ja. Eventueel. En als alles goed gaat en het niet slechter wordt, dan uh, mag ik dinsdag weer naar buiten. Ja, voorlopig ben ik alleen maar een beetje verkouden, dus dat gaat goed eigenlijk. Ik ga jullie even neerleggen. Ik ga even van het zonnetje genieten. Cookie komt. Oh, kijk mijn sokken, hoe, hoe sexy. Cookie <laughs> komt me ook eventjes gezelschap houden, hè, Koek? Lekker hè, buiten, hè? Ja, is lekker buiten. Lang leven de pijnstillers. Ik kan nu gewoon zitten. Lekker ontspannen is dit. Oh, ik word gebeld. Oh, mijn moeder die belde. Ze heeft een nieuwe bril. Ja, ze kan natuurlijk niet binnenkomen. Dus hij heeft ze dat even eh, buiten laten zien. Net bij het raam. En ze heeft van mij iets opgehaald. En dat ligt nu in de brievenbus En dat ga ik even ophalen. Kijk, ik weet niet of jullie dit kennen... Oh jongens, hoe fantastisch is dit. Kijk, want wat dit is, je kan ze vervangen. Kijk, deze kan je eraf er schroeven. Zie je? En dan kan je zo uh, elke keer een ander steentje opdoen. Tadaa. Oh, hier word ik blij van. Wacht, wacht, niet meer gaan. Kijk, want ik had er ook al een ketting van. Superleuk! Dit doet me goed. Daar ben ik wel hard genoeg voor, nietwaar? Nou, dit was dus weer een uh, betere video dan vorige week. Ik wil jullie wel heel hartelijk danken voor alle lieve reacties. Uh, er kwamen zelfs reacties uit een hoek waarvan ik dacht... Huh, kijk jij ook mijn video's? Hartstikke leuk. Ik ben er heel blij mee. Uh, zeker om te weten dat ik uh, ja, eigenlijk niet de enige ben. Ja, ik kwam trouwens nog wat ik nog wel even wil vertellen. Er kwam een video tegen... Waarin werd gezegd dat er tegenwoordig alleen maar blije en vrolijke dingen op social media gedeeld worden. Dat is natuurlijk ook leuk en goed. Maar je krijgt natuurlijk wel een vertekend beeld. Want iemand is niet altijd vrolijk en blij. Dus dat mag ook best wel eens uh, online gezet worden, vind ik. Maar goed, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Ik vond het in ieder geval wel weer leuk om te maken, want uh, ik was weer wat positiever dan, uh, dan de vorige keren. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doedels!